Hi iedereen, welkom terug bij een nieuwe video op ons kanaal. En zoals je kan zien hebben we vandaag een speciale gast, namelijk... Jelien! Hey! hey! En we hebben al een keer eerder een video met z'n drietjes opgenomen. En vandaag is het weer tijd voor een nieuwe video. We gaan vandaag de tin foil challenge doen. En dat is een challenge waarbij we eigenlijk onze make-up doen in een aluminium folie. Daarna drukken we die op ons gezicht en dan zit onze make-up look er in één keer op. Ja, Dat is een dus... beetje de idee. Ja, het zou super fijn zijn als dit gewoon een geweldige handige manier is om lekker snel te zijn in de ochtend. Ja, dan kun je gewoon de avond van tevoren oh, al je folietje ja. opmaken. En dan in de ochtend doen we alleen nog wel zo... En dan ben je klaar. Klinkt ideaal. En de challenge is dan een beetje natuurlijk van wie van ons drie krijgt het het allerbeste voor elkaar. Ik heb er al heel erg zin in. Zal ik de fotootjes erbij pakken? Maakt het uit welke kant we doen? De matte kant of de glimmende kant? Um, um, ik weet wel dat we het op twee manieren kunnen doen. We kunnen of nu ons gezicht hierop tekenen, of hem eerst op ons gezicht drukken, zodat we een mal hebben, zodat je een beetje weet waar je ogen, je wenkbrauwen en alles zit. Oh ja, mag dat? Ja, zullen we, okay, dat vind zullen ik wel een we goed idee. Dat is mooi, ik ja. Dat vind ik zo oh. Mee. Oh. Oh. Dat zijn echt die bolle wangetjes bij mij. Nou, we hebben hier allemaal make-up producten. Ik heb verschillende foundations. Oogschaduw. Bangbrow. dan nog. Natuurlijk ook highlighters. Ja, ik heb wat uh, vloeibare highlighters meegenomen. Ik dacht, misschien is dat makkelijker. Ja, waarschijnlijk. Ik weet niet wel. zeker. Een beetje, ik had hem niet te plat gehad, misschien. Ja? Hè? Ik ga hem even op een platte doen. Oh, dit is wel heel leuk om te doen. Het is een beetje tekenen uh, of zo, of kleuren. Ja, zoals op de basisschool. <laughs> Eigenlijk hadden we nu als eerste de poeder moeten doen. Nou, eigenlijk hey, wel. Ja. je doet er natuurlijk andersom. Ja. Of wat je dan ook eerst lipstick. moet. Oh nee, want dit komt natuurlijk op je gezicht. Oh, jullie doen heel veel. Oh, wacht. Ik moet ook even meer dan. Ja, ik, ik hou van goede coverage. Dus ja. uh... <laughs> het is heel moeilijk om dit mooi ik ga het te blenden ook. Ja. Ik ga gewoon de contour doen en die ga ik met deze vloeibaren doen. Yeah. Oh, het oh, is echt donker. Oh, oh my god. wat drama. Wat heb you? ik gedaan. <laughs> Ik gebruik normaal niet echt blush. Maar dit keer ga ik wel voor een klein beetje blush. Oh, dit is een highlighter cream. Dus ga ik gewoon royale aanbrengen hier. Oeh. Oeh ja. Oeh. Oké, dit is wel een goede methode. Maar ik moet zeggen, het lijkt een klein beetje op een aapje. <laughs> Ja, ja, ja. Je hebt wel gelijk, hè? Wow, die van jou is heel mooi. Ik zat te denken van, ik wilde eigenlijk zeg maar de wenkbrauwen gaan doen met het potlood. Maar ik denk niet echt dat ik door mijn dikke laag gewoon deze heen ga komen. Dus misschien doe ik het gewoon met dit bruine spul. Oh, dan kan je wel een hele mooie vorming krijgen op die manier. En ja, dat ziet er echt goed uit. Ik wilde dit blendende oh, highlighter nee, niet Nee, dit is een ik vind het wel echt leuk om te doen trouwens jullie ja het is eigenlijk leuker dan ik had verwacht ja oh, yeah. oh, nee. ik haal al mijn al mijn oh. spul weg oh nee hoe kan dat nou huh? nou van de kunstwerkjes nou, we zijn klaar met onze kunstwerken en creaties. Een mooi woord kan ik het volgens mij niet geven. <laughs> dus gaan jullie even laten zien wat we al hebben gedaan. Oh, het is het gewoon zo. Oh, dit is raar als je dat ziet zo in de camera van je gezicht. Ja, maar ik heb het gevoel alsof ze heel groot zijn. Of heel omheen? groot. Nou, het moet ook een beetje hier omheen trouwens, want dit is eigenlijk gewoon een plat gezicht. Maar oh, we gaan ik in het lekker hier. Ja. Oh. Dus doe maar snel plat dan, anders wordt het dikke verdikt. Oh. We gaan even onze make-up verwijderen die we nu hebben. Zodat deze mooie kunstwerken heel mooi op ons gezicht kunnen. Dus uh, dat gaan we nu even doen. Oh. Nou, we hebben onze make-up verwijderd. Dus we zijn klaar om ons masker op te brengen eigenlijk. Er is alleen even iets heel suf's. En dat is dat Larissa en ik waren vergeten dat wij uh, gisteren wimper extensions hebben laten zetten. En we vinden het een beetje zonde als er heel veel make-up in komt te zitten. Ja, dat is gewoon zonde, want dan kan je ze een beetje vernietigen. Dus we gaan nog steeds de make-up aandrengen, maar met een veiligheidsbrilletje. En ik hoop dat jullie het niet erg vinden. Alsjeblieft, niet haat in de comments. Ik ga gewoon al full face. Dus. Ja. Mooi met een brilletje. Zo. Oh. Oh. Oh. Die vinger zit helemaal dubbel. Ja oh, nee. oh, ik ben zo benieuwd. Oh. Ja? Oh, god kijken. Kijk, trouwens, het is echt lekker. Ja, is het echt helemaal. Ja? Ja. Goed gelukt. Zou ik deze afdoen? Oh, hier. Yeah. Ik oh, bedoel, het is niet vreselijk, toch? Je wenkbrauwen, je lippen. De highlights. Oh, die highlights. Ja. ja. Oh, oh ja. En je lippen, inderdaad. En deze wenkbrauw. Mijn contour die zit, zeg maar, wel op de goede oh. plek. Ja, dus ik moet zeggen dat het echt uh, netjes uh, geplaatst is. Ja, ik, ik ben best wel trots. Dus. Ja. Ben ik ben benieuwd naar jullie. Zal ik. Uh, ja, ja, juist. Ik ben zo benieuwd naar jouw gezicht, omdat dat die contour zo bruin is. En je hoort. hebt heel veel kleuren. Ik doe eerst de mond. Mm -hmm. Het is echt heel Een beetje zo. Oh, Ik weet het niet wat ik zeg. Het is, uh, het uh, echt, is uh, echt, vreselijk. echt vreselijk. Maar volgens mij is dit je mascara. hier. Maar ja. zijn mijn wenkbrauwen dan? Ik doe mijn wenkbrauwen niet. Oh, dat zijn je wenkbrauwen. Hoe zitten die dan? In je ogen misschien. Nee. Oh, dat zijn je wenkbrauwen. Nee, dat zijn. De, is de eyeliner, denk ik. Nee, je wenkbrauwen oh. zijn gedroogd, denk ik. Oh, die zitten gewoon. Die zijn gewoon niet meegekomen. Oh, nee, wat erg. Ik moet zeggen, hij taalt nog een paar <laughs> dingen op. Oké, okay, praten. Nou, de lippen zitten wel ik goed. Ik wil je een compliment geven, maar oh, ja. ik weet gewoon niet waarom. Nou, de neuscontour die is wel ja, ja, die is mooi. Ja, ja, ja. Nice. Oh, wat erg. En die lippenstift. Ja, nee, geen succes. Nee, nee. Ik ben heel erg benieuwd naar jou, Ja. ja. Mag ik ook het brilletje hebben? Oh. Wow. Wow. Ik ga denk ik gewoon doen dat mijn wenkbrauwen goed komen dan zie ik het wel bij de rest ofzo, of kijk hoor. Zo. Andere techniek. Oké, okay, komt ja. 1, 2. Ben is zo oh. Yeah? Oh. Oh. goed eigenlijk? Oh, <laughs> oh. Ik zie helemaal niet. Oh my god. Het enige is dat het heel heftig voelt. Is het hier dat een is druppel zo ofzo? Dit zit. Dat is wel de lipstick. Ja. De winkel ja, zit er goed. Ja sorry, het ziet er echt heel erg uit. Maar ja, ik moet zelf bekijken. Ja. <laughs> <laughs> ik dacht dat jullie helemaal er goed uitzag! Oh my god. <laughs> ik dacht echt, wow, die ja. lichaam, is echt vergezelijk. Die meent helemaal veel te hoog. Nou, de plaatsing is <laughs> oprecht. De plaat zit echt wel goed, hoor. Van ons drieën misschien wel. Maar waar is mijn highlighter gebleven? Op je bril. Oh, helemaal ja. hier. Oh my god, deze kleur. Wat lelijk. Je wenkbrauwen zijn nou, bijna de ze wel echt groot, hoor. Ze <lacht> zijn wel breed. <lacht> ja. Nou, dit is dus de look geworden van ons alle drie. En we zijn heel erg benieuwd wie van ons drie jij het allerbeste vindt gelukt. De make-up look, zeg maar. Dus laat eventjes in de comments een reactie achter met opvolgorde wie van de drie het beste was. Beste bovenaan slechtste onderaan. We zijn gewoon heel erg benieuwd wie van ons drie heeft gewonnen. Nou, kan je geen genoeg krijgen van video's van ons drieën. In ieder geval ik niet. We hebben op Jelink's kanaal namelijk ook al een video samen opgenomen en dat is de 100 lage nepnagels. Mm. En dat is ook wel echt een hele leuke video geworden. Die staat al online, dus we zullen het linkje daarvan eventjes in de beschrijving zetten en we zullen hem ook eventjes in het ietsje plaatsen. Dus ga daar ook zeker naartoe om die video te kijken en check ook uh, zeker haar kanaal uit en abonneer je ook natuurlijk bij Jelink. Geef een dag Duimpje omhoog. Goed. Ja. En, uh, geef een duimpje omhoog als je meer gezellig vond. Ik vond het in ieder geval super leuk om, om te doen. Het was Lekker klederen en zo. Ja. En uh, het resultaat mag ook echt zeker wezen. <laughs> dus uh, ja, ik denk dat we nu verder kunnen met de rest van onze dag met deze mooie nee, ja. Even boodschappen doen. Ja. Ja. Dus super bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei! Doei.